Leuk dat je kijkt naar deze video. Wel haar hoofd gaat het ietsjes beter. Ik heb plekjes die we beginnen te genezen. En er groeien weer op. De komende twee weken maken wij even geen video's. Mijn ouders die gaan op vakantie en ik ben op ponykamp. En mijn broer die is wel op huis, maar daar heb ik niet zo van aan. Want die werkt in de webshop van mijn ouders en ja. <laughs> Morgen komt er nog wel een video online. Dan over we twee weken weer. Veel plezier weer kijken! Het was de verbazing toen in mijn mailbox een mailtje binnenkwam van de Rijksvoorleggingsdienst. Jawel. Ja, er gaat van alles door je hoofd op zo'n moment. Maar uiteindelijk bleek het een uitnodiging te zijn om langs te komen bij Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen. En dan voor een instawalk. Dan nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van een instawalk gehoord. Oh, het is nu wel even donker. Leuk die bruggen. Dus ik moest serieus googlen om te kijken wat dat dan precies is een in Insta-walk. Maar het zou iets moeten zijn met Instagram en een aantal opdrachten. En dan uh, moet ik dat denk ik op Instagram plaatsen of op Instagram zoeken. Dat weet ik niet precies. Maar goed, dat gaan we in ieder geval nog ontdekken. We zijn nu op weg naar Paleis Noordeinde. We moesten we allemaal informatie voor inleveren voordat we erheen mochten. Wat op zich natuurlijk wel weer grappig is. En uh, ja, Tess... Echt ook? Ja. Weet je, jongens, niet te geloven, geef eens. Ik ben van de broeken. Drie keer raden wat ik aan heb. Ik heb een rok aan. En uh, ja, ik heb er heel veel zin in en ik ben wel benieuwd. Al en mijn vader wil niet op de camera en hij is nu aan het rijden. <lacht> Kijk, daar is hij. Hij denkt ik ben er niet. Oh, hij schrijft nog. Ja. Hij is er dus ook. Dus we gaan met z'n drietjes gaan we naar Paleis Noordeinde. En ik heb er heel veel zin in. Alsjeblieft, maar. Ik denk dat ze er heel veel zin in heeft. Want volgens mij heeft ze dat nu gewoon vijf keer gezegd of zo. Nou ja, onderweg dus. We hebben net Insta-walk gehad op Paleis Noordeinde. voor vond je Tess? Heel erg leuk. Ja, het was echt wel super gaaf. Uh, we maken een aparte video ervan, want we hebben best wel heel veel materiaal. Vooral van uh, een gapend paard het is. Ja. Hij <laughs> ja, heeft me uiteindelijk ook een beetje gebeten. oh Hij heeft hier een klein mondje. Oh, Stuitpaard. Ja. En ze hebben allemaal Friese hengsten daar, dat wisten we niet. Nee. Nee. Want het zijn ook geen merries helaas. Nee, het zijn allemaal hengsten of ruinen. Maar... Uh, daar maken we dus een aparte video van. Het was heel interessant, heel leuk. En dan uh, kunnen jullie dat uh, waarschijnlijk binnenkort even zien. Oh, en die insta was niet echt een insta wolken, nee. Het dat zijn dus gewoon hashtags. Een het was gewoon rondleiding met hashtags. <laughs> vandaag is zaterdag en 21 juli. En dan ben jij jarig. Hey, het is vandaag week jarig. En ik heb super gave cadeautjes gehad. Ik kan ze ja. nu niet allemaal laten zien, helaas. Ja, in ieder geval wel eentje. Wel eentje. Tada! Ze heeft een Apple Watch van ons gekregen en daar is ze heel blij mee. Je wou ze echt al heel graag en al heel lang ja, en ze moest helemaal huilen. Oh ja, ik vond het echt super lief. Maar ik had ook heel veel gave tekeningen en thee en badschuim en... En ook, ja, en ook van lieve Kim en Christine hebben we ook ja, nog uh, een hele doos thee, thee gehad. Dus, en ook de thee die ik heel lekker vind, dus dat vond ik echt super gaaf. Zij zit in Spanje, dus ik kreeg het per post. Ik was helemaal flabbergasted. Ja. En van Rick en Lotte heb ik nog uh, heerlijke badschuim gehad en een gaaf kaart. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus al met al ben ik vreselijk verwend. Vandaag gaan we iets anders doen dan de paardjes. We gaan varen. Ja. En misschien dat we hier en daar nog wel een beetje zullen vloggen. We gaan even op zoek naar Altwin. Die, Hij is daar. Uh, oh, oh, die is daar. Hij komt weer terug. Die, uh, die een bootje heeft uh, gehuurd. Dus uh, we nemen jullie ja. wel een klein beetje mee. Maar ik kan ook gewoon genieten ja. vandaag. Hè. En we gaan ook met vijf personen op een teamboot. Dus we kunnen allemaal slapen. Hm? Dit is onze boot voor de dag. We hebben twee kapiteinen. Dus dat is altijd lastig op één schip. Maar ja, zo is het nou eenmaal. We hebben niks. We hebben niks. Zo. We zitten in de Asterix met blauwe bekleding, dat wilde Tess graag. We hebben ook bruine bekleding. Lot is er ook bij. En uh, ja, we gaan varen. Hij heeft haast. Oh, oh, oh. Maar maar harde Hij heeft haast. Zo, jongens, dus we hebben een uh, programma voor vandaag. Ik geloof het ook. We gaan eerst naar Leiden toe. Volgens. Zo, Tess is ons boegbeeld, die zit voor op de boot. Rick die uh, ligt. Dat was uh, zijn uh, aandeel in het geel, die slaapt over drie minuten. Uh, Lotte die uit de wacht. En uh, kapitein Altwin die uh, vaart. En ik, uh, ja, ik wil eigenlijk even kijken hoe ik wat kan lezen op mijn, of op mijn horloge. Maar ja, dat lukt dan eigenlijk ook weer niet door, want zonde van omgeving en dat soort dingen. Dus struggles op die verjaardag. Ik denk dat we midden in een zeilwedstrijd terecht zijn gekomen. Want zoveel zeilboten die allemaal zo schuin gaan. Ze dus moeten een beetje oppassen dat de mensen niet aanvaren. Zo, even een uh, pitstop. We moeten eventjes uh, even zwemmen. En daar kunnen we staan. Vis. Wat voor vis achter je? Rikt is de reddingsbuur geloof ik. Je moet alle dames vasthouden. En wat doe je tijdens een uh, dagtripje varen? Pokémon Go spelen. Mm -hmm. Dat dus. We zijn in Leiden, daar ben ik geboren. Nou weet ik niet heel veel van Leiden, behalve dat toen ik hier in Katwijk woonde. Uh, hier ging Stappen, nou Stappen ja, Stappen hebben we ook wel hier gedaan. En naar de Biscoop en naar de McDonalds. En je ging hier kleding kopen, want in Katwijk kon dat zo goed als niet. Maar dat was allemaal in Leiden centrum Dus het is wel leuk om er nou een keer doorheen te varen Dat is een hele andere manier Kijk Kerk, kerk kwamen we toch ook wel eens langs of niet? Ja Ja, nee komen, dus komen We nu langs de kerkplein kerk. grote, grote kerk Is de goudsteeg zo? Nou ik weet het niet hoor jongens en Misschien zijn er Leidenaren die hier wonen die het wel weten maar goed, we gaan hier gewoon een plekje zoeken om te lunchen. Het is een beetje grappig. We moeten nu dus daadwerkelijk stoppen. Omdat er Pokémon's gevangen moeten gaan worden. Ze dus moeten vijf minuten aanmeren voor Pokémon's. Dat is geen grapje, dat is gewoon waar. Het is een zetel, man. Ja, een wat? Nou, hoe vind je dat ik, dat ik inpak hier met een boot? Ik kijk, moet trots op je. Kijk eens eventjes. Tada, ingeparkeerd. Ik vind het maar spannend. Zo, ik stap uit. Doei. We zijn nu in het centrum van Leiden. Bij die McDonald's ben ik heel veel geweest en in die bioscoop daar ook. Ja, hier gingen we ook stappen, dat soort dingen. Dat is echt grappig, hè? Het he? centrum van Leiden hier. Altwin kwam hier vroeger ook altijd, dus die vindt het ook helemaal uh, grappig. Het plein was wel anders vroeger. Je had niet echt van die aanlegbootje aanlegstijgers zoals nu, maar je kan hier van alles eten, drinken en doen, dus helemaal leuk. Kijk dan, leuk. Ja, ik wil hier wel ergens lunchen ja maar me niet uit maar ergens we zijn op de terugweg alleen het uh, water is buiten best uh, wild nee, nee. en alweer wilde heel graag hard varen dus hadden we bedacht we zetten de kap er gewoon op zitten wij droog Tess slaapt en uh, nee je moet varen. schiet op jij dus uh, nu mag hij zo hard als hij wil, en dan zitten wij gewoon onder de kap En hij wordt suikernaald. Nee. <laughs> Alles zit dat? veilig binnen hier. Hey, je ziet er goed uit hoor, kapitein Haak. <laughs> <laughs> ja, er iemand hier vaart. <laughs> ja, hoe <laughs> nou? Kijk maar mee, en al dat water het tegen het die. De kijken of het iets meer zo. Ja. Je ziet water als het goed is hier tegen een plastic aankomen. Nou, ja, het was in ieder geval een super leuke dag. Heel erg naar mijn zin gehad. We uh, ja, zouden nog even een paardjes doen, natuurlijk. Want die blijven natuurlijk altijd heel lang. Zondag vandaag. Gisteren was ik ja, dat was super leuk. En vandaag gaan we dus rijden ja het is warm maar inmiddels lijkt het erop dat het vanaf dinsdag nog veel warmer gaat worden en op een gegeven moment zul je toch beweging moeten hebben zowel mensen als paard natuurlijk en hoewel ik daar niet heel erg van ben in de warmte te rijden gaan we donderdag wel ook de evo cup rijden en ook die is in ermelo dus dat betekent gewoon dat er gereden gaat worden en ja, wel vroeg erheen. laat terug. Tenminste, ik denk dat het doorgaat. Want op een gegeven moment is het nu natuurlijk al een aantal weken best wel heel heet. En het blijft gewoon heet. En om ze dan elke keer maar alleen in de stad te laten staan en in de stadmolen en in de wei... ...is misschien ook niet de allerbeste remedie. Dus vandaag gaan we gewoon buiten rijden. Gewoon in de bak. Even oefenen voor, uh, voor de Evo Cup. En ja, de warmte maar trotseren. We gaan natuurlijk niet heel lang... Want het heeft natuurlijk ook geen zin om jezelf of je paard over de kop te werken. Maar we moeten met z'n allen toch gaan wennen blijkbaar aan deze warmte. En in tropische landen hebben ze ook paarden. En die wennen er uiteindelijk ook aan. Dus ik ga ervan uit dat nu we al een hele tijd die warmte hebben. Dat het wel goed komt als je maar goed op je paard en goed op jezelf let. wil drinken En niet te lang werken met je paard natuurlijk. Tenminste dat is mijn idee daarover. Hoe gaan jullie met die warmte om? Ik ben wel heel benieuwd. Misschien zitten er, er wel tips tussen die ik nog goed kan gebruiken. Laat ze dan hieronder in de comments even achter. Zo, ik zit er gelukkig al op. Tess is nog bezig. En er staat gelukkig ook een lekker windje. Dus ik hoop dat het wel te doen is. Het voelt wel goed aan op zich. Kijk maar. Met de boompjes. Ik weet niet of je het kan zien. Er staat wel een lekker windje. En volgens mij vindt Verona het ook prima. Kijk hoe ver we komen vandaag. Nou, Belly heeft ineens heel veel plekjes. En ik zal het wel even laten zien. Ik heb er foto van, dus ik zal het wel even foto laten zien. En we denken dat het door het hoofdstel komt. Maar, maar, het zit ook op de benen en de buik. En op de billen. En op de billen. Ja, dus weten jullie misschien wat het is? Nou, weet je wat? We vragen het wel aan de dierenarts, vind je ja. niet? Dus laat morgen maar even de dierenarts komen. Dan kan die er even naar kijken. Lekker rijden. En ja, zonder paarden? Zonder paarden Oké, okay, naar nou, lekker rijden. A, X, C binnenkomen in arbeidsstap. Tussen X en G overgang arbeidsdraf. Tussen X en G overgang arbeidsdraf. c linkerhand. Tussen is ook aan het oefenen voor de Evencup. Haka. En Jolie is zo lief om even vier proeven voor te lezen. Omdat we niet weten welke proeven we moeten rijden nog. Misschien staat het wel ergens, maar ik heb nog niet nagekeken. Dus Tess is uh, druk aan het oefenen. Nou, ja. Pony. Uh, ik ben net op de manege aangekomen. En ik heb een hele grote winterpen meegenomen voor Bel. oh. dat dus, uh, lukt alleen niet even... Nou. Bel die is lekker aan het genieten van haar peentje. En ik ben er net. En ik wou vandaag heel graag. Oh, ik ben er net. En ik wil vandaag, vandaag heel graag een video opnemen. Een dagje op stal. Ik ga vandaag de paardjes wassen. We en... bel vliegerspray op doen. Ja, ga je meenemen in de avond. Ga ik nog rijden? Ja, lukt het bel. Ja, gelukt. En ik neem ook zelf af en toe een hapje. Kijk, dat was wel even geknoeid. Een moment. Dit is de stoute pony wie mag... een hey, Pony, wie mag dat gaan... Bel! Wie mag dat... Kom eens! Wie mag dat gaan opruimen? Tessa? Ja... Tessa... Tessa mag het gaan opruimen! Nou, de rest is goed. Ik maar in de bak. Ik denk dat ik, even een... ik ga er even een eentje aan de geven. Happy. Hij was groter, nu is die heel klein. Zo. En dan ga ik er nog even eentje van Verona geven, oh. en dit zo opruimen. Ik heb ook wel haar halster weer meegenomen. Niet die. Die. Ik ben daar opstaan. Zo. Die gaat naar Verona toe. Patty! Oh! Ook een lekker hartertje. Ja. Verona, gefeliciteerd. Ze hebben het de eerste die ik spuiten. Stappen we ertoe. En dan zit al weer op. het moment is daar twee en een, oh, ik zal het zo doen twee en een half jaar zeg ik tegen christine oh, stap je even op verona kan je even stappen? en ze zegt altijd nee mijn broek is niet goed of nee andere koot of weet ik veel wat er ik, vandaag even niet en nou, alle allerlei excuses en vandaag heeft ze mijn cap al op ze zit er nog niet op ze gaan een krukje pakken ta ta. Kijk, ze gaat de telefoon wegleggen denk ik. Paard rijden met je telefoon, dat is natuurlijk nat dan. Zo simpel is het ook nog een keer. Zo! Ja, ze komt zelfs met het krukje hierheen. Dames en heren! Ik vlucht, ja. ik vlucht, ja. ik nee, hoef niet hoor. Keurig aan de linkerkant. Zo, op de kruk. En zonder enig twijfel, dames en heren, bekijkt u dit eens even. En ze zit. Moet je daar nou echt 2,5 jaar over doen? Ik beweeg nog niet. Serieus, 2,5 jaar. Je stapt zo op. Alsof het niks is. Alsof je het gisteren nog gedaan hebt. Je mag wel even buigen. Precies, heel goed. Nou, en nu stappen dan. Nee, je moet even stoppen nou. Dus zo moeilijk is het niet met Verona stappen. Dat is het makkelijkste paard van stal. Ta -ta -ra. Ja jongens, dames en heren. Het moet niet gekker worden. Kim, zie je net? Zei... Kim, Kim, wat, zijn je wat is je reactie hierop? Uh, ik ben helemaal verbaasd. Uh... Ja, dat snap ik. Ik zit wel met heel veel... Uh... Ik wil even het verbaasde gezicht van Kim laten zien, dames en heren. Kijk naar mijn gezicht. Verbaasd echt alle... alles. Dit had ik niet aanzien komen. Nee, maar wel heel niet. gaaf. Nou, ze zitten gewoon op, hoor. We gaan een nieuwe samenwerking aan met Creative Cosmetics. Die hebben ook, oh, kijk of we dat naar boven krijgen. Daar, ja, daar. Uh, die hebben ook een YouTube kanaal en zij doen van alles met make-up. En vandaag gaan ze samen met met Kim en Tess gaan ze iets doen. En wat dat iets dan is. We, hebben geen idee. we gaan een broodje eten. Dan, dan, oh, we gaan een broodje eten. Ja. Dat, is, dat is veel belangrijker dan heel die make-up. Nee hoor. We gaan eens kijken wat dat uh, inhoudt dan. Dat dus een compleet andere samenwerking dan iets met paarden. Vandaag iets met make-up. We zijn inmiddels binnen bij Creative Commons Cosmetics. Ik zal even laten zien. Zo. En nu wordt er even gekeken welke kleuren bij test passen. En daarna komt Kim. Hier hebben ze een hele studio. Ze hebben zelfs een widescreen. Dat zou ik ook wel moeten hebben. Slim idee om dat op deze manier te doen. Ik kan je hem gewoon inklappen. Ik zou hem alleen aan het plafond hangen. Dus dan kan je hier in de make-up stoel. En dan kan er gewoon gemake upd worden. Dus we gaan aan de slag. Unicorn. Nou, ze gaan beginnen met filmen. Als je de hele make-up look wil kijken, moet je even kijken op het YouTube-kanaal van Creative Cosmetics. Dan krijg je de volledige uitleg. van mij krijg je gewoon een cameraman en Tessa in een stoel. En dan gaan ze zo beginnen, denk ik. Ja. Ja, zo makkelijk ging dat dus allemaal niet. Er moet eerst van alles verplaatst worden: kussels onder de kont. Spiegel tussen de benen, dat klinkt heel raar, maar het is wel zo. En dan, uh, de standaard is een paar mandjes. En dat is waar alles op staat. Maar goed, dit is, dit is het beeld dat je dan krijgt van de video. dan lijkt het heel wat. Maar dit is wat je allemaal nodig hebt om een video überhaupt te maken. Zo'n meneer over, die heb je er ook bij nodig. Ja, nou, nodig. Hij is toevallig in de buurt. Ja, en jouw moeder zei het al van altijd als je iets gaat filmen, dan komt er van alles om de hoek. Dat hebben wij ook. Dus uh, wat we gaan doen, we gaan uh, over een foto maken, straks een mooie nafoto. Een bewegend voor- en een bewegend nabeeld. Zo uitleggen hoe dat allemaal werkt hoor. Okay. Dan hebben we nog een goede 5 seconden trigger, want die mensen moeten natuurlijk weten waarom ja, waarom moet ik die video nou gaan bekijken? Waarom is die nou leuk? Nou, dan gaan we natuurlijk even bedenken allemaal. Ja. En een sfeerfoto met look, nou dat gaat heel goed straks allemaal doen. En een close-up. Er worden nu sfeerfoto's gemaakt en de kleuren van kim worden uitgezocht. Dus, uh, nou, dan gaan ze. Ja. Okay. Ja. En hier sfeerfoto's. Ja, ja, leuk te maken. Ja. ja. ja. Cool. ja. Nou, we gaan zo meteen een video maken. En, en nu um, gaat Kim. Die video voor jou. We gaan nu even kleurtjes ja, uitzoeken. Dus um, make-up is voor mij gevoel. Je blij van. Dus ik wil dat jij blij wordt van ja, hetgeen wat ik aan het doen ben. Goed. Aanschouw Kim in de make-up stoel. En ze lacht nog steeds. Ze ziet er wel iets zenuwachtiger uit dan net. Hoe Heel leuk. Nou, en dan nu nog even de na-foto's. En dat kunnen jullie dus allemaal zien op het YouTube-kanaal van Creative Cosmetics. Ik heb hier bij mij... Ja. Ik ben Sharon. En van... zij is van... Creative Cosmetics. En jullie hebben een YouTube-kanaal. Ja. En... En we hebben een video gemaakt met Kim en Tessa. Heel leuk. Ja, super tof zijn ze geworden. Dus ja. dan kunnen jullie dat op YouTube denk ik terugzien. Ook. En dan? Ja, op... we gaan waarschijnlijk ook op Instagram posten. Helemaal ja. leuk. En ja. misschien ook nog op Facebook of niet? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, we gaan overal altijd zoveel mogelijk op delen. Het is natuurlijk leuk dat jullie allemaal zo enthousiast worden als Kim en Tessa. Ja. Dus dan kunnen jullie alles wat ze vandaag hier geleerd en gedaan hebben, kunnen jullie even bekijken bij Sharon op haar kanaal. Maar nou ja, ja, op het kanaal van Creative, Cosmetic. Creative Cosmetics. Al, dus volgens mij hebben jullie een hele hoop meiden die van ons doen hier, toch? Heel veel. Ja, we hebben 28 visagistes Ik uh, bedoel, maar hier rond. Ja, dus er gebeurt dus, hier heel veel. Mocht je nog iets met make-up willen weten, kijk vooral even op hun YouTube-kanaal, Facebook-pagina en Instagram-account. Ik zou het hier beneden allemaal even linken. En dan uh, kun je met make-up, ja, zelfs als je paard draait met make-up, kun je nog dingen doen. Ja. Zo, het is nu kwart voor tien en om tien uur komt de dierenarts van Bel. Die heeft allemaal kleine, ik weet niet wat het is, allemaal rondjes, denk ik. Een bultjes en ja. dat worden dan soort plekjes. Ja. Dus we weten niet wat het is. Dus we hebben maar de dierenarts erbij gehaald. En ja, ik vind het heel erg spannend en ik ben benieuwd wat het is. Nou, de dierart is geweest. We hebben nu ontdekt wat het is. Ze heeft allemaal beetjes van vliegjes heeft ze op haar lichaam. En ze heeft op haar hoofd heeft ze een klein schimmeltje. Nou, niet helemaal. Ze heeft een schimmel en een bacteriële infectie. Oh, dat en dat komt omdat er allemaal vliegjes op haar gaan zitten. Op schuurplekjes of een klein hondje of wat dan ook. En die transporteren dat dan naar het volgende hondje. En uh, ja, dat, dat zorgt er dus voor dat, ja, dat ze last heeft en jeuk. En ja, dat is gewoon niet fijn. Nu moet ze één keer in de drie dagen gewassen worden met uh, een speciale shampoo, daarvoor. En elke dag moet het schoongemaakt worden met betadine. En natuurlijk zorgen dat er zo min mogelijk vliegen op te komen. Dus we gaan ook voor stal nog eventjes een vliegendeken halen. En elke dag de vliegendekens wassen. Alle peeskappen wassen elke keer dat ze gedragen zijn. En uh, de borstels natuurlijk allemaal wassen. En we kopen eventjes een paar borstels erbij. Omdat je dan wat makkelijker uh, kan wisselen. Want anders moet je elke dag uh, dezelfde set schoonmaken. En nu is het heel warm dus het droogt best dus wel snel. Neemt niet weg dat uh, het soms ook even makkelijker is om uh, twee setjes te hebben. Dus we gaan geen grote set kopen, gewoon even een roskalm uh, en een harde borstel en een zachte borstel. En dan is het klaar. Ja. En dan uh, kan elke dag alles gewassen worden. En dat moeten we gewoon even een paar dagen volhouden. En dan zal het weg moeten zijn. Tenminste, het duurt een paar weken voordat het helemaal genezen is. Maar dan zou in ieder geval de bacterie en de schimmel weg moeten zijn. Dus dan niet zo noodzakelijk dat de hele tijd gewassen wordt. Dus waarschijnlijk gaan we het een week of zo vol moeten houden. Dat zal uh, lang genoeg Ja, en ik ben super blij. Oh, wow. En ik ben super blij, want dat betekent nieuwe borstels. Yay! Ja, drie. Oké, okay, vier. Want... Nee. nee. Een uh, hoofdborsteltje. Ja, het is goed met je test. Het kost dan genoeg geld. Als ja, dus ik gewoon een, uh, een rost en een harde borstel en dus een zachte borstel niet te klaar. Nou, dat is. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Oh, wacht! Vergeet niet dat de komende twee weken er helaas geen video's zijn. Omdat we op vakantie zijn. Maar toch bedankt voor het kijken! Doei!